Pelgrim PKV 155 ROO is een mooie knallende rode koelkast. Uitgevoerd met kenmerkende rondingen. Zowel de bovenkant als de voorkant zijn gebold. Voorop zit een chrome greep. Deze tekent mooi af tegen het rood. En boven de greep zit, eveneens in het chroom, het logo van Pelgrim. De koelkast heeft een inhoud van 229 liter. Genoeg ruimte voor uw levensmiddelen. Als we de koelkast open doen, vinden we helemaal bovenin het bedieningspaneel en daaronder, bovenin het koelgedeelte, het vriesvak van 29 liter. Genoeg ruimte om een brood en bijvoorbeeld een doos ijsjes in koel te houden. In het koelsysteem zorgt de heldere en zuinige ledverlichting ervoor dat u er goed zicht heeft. Het INR-systeem zorgt ervoor dat lucht door de hele koelkast gaat. Verder heeft de koelkast een chrome flessenrek, meerdere legplateaus... De fresh zone om uw groente en fruit langer vers te houden en daaronder de crisp zone om de groente en fruit lang knapperig te houden. Fijn bij bijvoorbeeld sla. Ten slotte zijn de deurbakken eenvoudig in hoogte verstelbaar. Dankzij het handige simpel slide systeem kan dit in één beweging. Zo heeft u met deze pelgrim koelkast niet alleen een mooie, maar ook echt een goede koelkast in huis.